Zo, het is vandaag zondag en ik heb vandaag wedstrijd. Ik ga blondie helemaal poetsen. Ik zou je vertellen, ze is vies. Oh. Hier ga ik ook vlechten. Ik ga poetsen. Wacht, de vorige keer was ik er niet op voorbereid. Eén moment. Ik ga een schep pakken, die ligt hier. En die ga ik alvast bij je kont neerzetten. Is dus deze? Oh nee! Het oh. is echt heel erg. Ik heb een poepstreep. Oh nee, nee, nee, nee. Wacht, zien jullie het? Daar. Oh nee, dit moet ik nu gaan schoonmaken. Oké, okay. ik heb iets van een doekje nodig. Ik heb een ziekje opgezet. Het wordt ze helemaal rustig van hier. Zo, alle vlechtjes zijn gemaakt en één knotje. En nu ga ik de knotjes afmaken. Nee, ben je van het nee. Nou, ons testje gaat aan haar eerste bb-proefje met onze Miss Blondie beginnen. Spannend. Ik moet ze even voorstellen. Daar is Chris, die gaat lezen. Heb je het goed gedaan? Ik heb weer sweet, ik Heb je Miss Blondie en... gezegd? Ja. Goed zo. Oh, ze draagt wel lekker rustig zo, netjes hoor. Oh, we gaan beginnen. Lijkt de volgende proef. We gaan nu naar uh, BB2. Ik heb een wedstrijd gehad en Blondie die heeft nu een kuifie. En uh, het ging uh, rustig, dus het ging goed. Ik ben super trots op haar en ook op mezelf wel een beetje, want ik ben gewoon rustig gebleven. En uh, ja, dan gaan we zo maar naar de prijsuitreiking. De officiële prijsuitreiking heden. Christine is de baas. Dus nou, een muziekje erbij. Misschien wil ik altijd weer even zingen. Oh, dat is jammer. Nou, dan gaan we over tot de prijsreiking van de BB Ponies In de eerste proef is op de eerste plaats geëindigd uh, Tessa Ottenhoff met Blondie. Gefeliciteerd, je hebt goed gedaan. Hier is je protocol. Ik heb Dankjewel. En je been? dankjewel. Yes. Wel. En in de tweede proef gaan we ook maar meteen mee door is een, uh, op de eerste plaats geëindigd met 185,5 punt, Tessa op Yay! Wow. En meisje, alsjeblieft. En gefeliciteerd. <laughs> nou, ik heb mijn wedstrijd gehad. Ik ben twee keer eerste geworden. En uh, dat hebben jullie ook gezien. Ik, uh, ik, pak, ik pak even de mooiste beker erbij. Ik vond zelf dat het erg goed ging. Ik, uh, ja. Ma, wat vond jij er eigenlijk van? Ik ben heel trots op jullie allebei. Vooral op jou, omdat je gewoon gereden hebt zonder druk of plukken of boos worden of frustratie. Of weet ik veel wat. Dus ik denk dat voor Blondie een hele goede ervaring was. En uh, ik ben wel verbaasd dat je in de eerste proef minder punt hebt eh, ja. dan in de tweede. Want ik vond je in de eerste proef, eerlijk gezegd, iets beter dan in de tweede proef. Toen was je nog meer ontspannen en toen ging het heel goed in die eerste proef. En toen merkte ik dat je dat nog een keer wilde doen in de tweede proef. En de tweede proef kende de jury. Ken jij de jury ook een beetje? Tenminste, je hebt jou vaker gesureerd. Dus ik had het idee dat daar de druk wat hoger was en dat je dan het nog beter wilde ja. doen. Waardoor het eigenlijk iets slechter ging. Maar het was alsnog heel netjes gereden. Uh, ja, ik, ik vind het gewoon knap dat je niet, je niet gefrustreerd raakt en dat je je pony een fijne ervaring geeft. Dus dat vind ik gewoon tof. Daar ben ik trots op. Goed gedaan. Volgens mij, de jury die ik deze keer had, heeft uh, alle keren dat ik met een uh, pony heb, uh, heb uh, gereden. Heeft ze, heeft, ze, heeft, uh, ze heeft Sterren gezien, ze heeft Bella gezien. Ze heeft, volgens mij heeft ze ook een keer gesureerd toen ik met Verona ging ja, rijden. Ja, nee, dat, uh, dat klopt, ja. Dus ik heb ook één keer met Verona gereden, was er ook bij en nu ook met Blondie. Dus uh, volgens ja, mij mijn nee. eerste en tweede keer. Dus uh, ik ben super uh, blij dat zij er ook bij mocht zijn uh, de hele uh, ja. reis. Een leuke jury is dat ook altijd. En die schrijft ook altijd heel veel protocols, toen kan je daar ook iets mee. Ja. Wij gaan eten.